Hallo voilà mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 L.S.P.D. voor hemoor en vandaag ga ik weer ze pad met het MMT Mobiel Medisch Team en vandaag hebben we de Lifeliner en de Audi Q7. Um, we gaan een uh, voertuigcontrole doen van de Q7, maar nee, want we gaan naar een persoon die is aangereden door een voertuig en dat is hier zo. De ambulances, uh, de collega's van de ambulance die gaan al, uh, of die zijn al onderweg. Gezien de plek waar het is in de binnenstad op een brug ga ik gewoon met de auto. Uh, vandaag ben ik alleen normaal met de MMT, Dit ik altijd met uh, twee collega's. Ook is het stuur weer terug, daar vroegen jullie namelijk naar. Uh, of ik vroeg het aan jullie en grotendeels van jullie reageerden eigenlijk dat jullie het wel weer terug willen. Dus jullie zien mij weer remmen, gas geven, koppeling doet niks. wordt uh, we gaan rechts in beeld en natuurlijk het stuur zelf. Dus uh, laten we gaan. We gaan dus nu A1 naar een persoon aangereden door een uh, auto of een, in ieder geval een uh, voertuig. Het is nog vroeg, het zonnetje komt op, dus het uh, zal wel uh, redelijk uh, druk zijn op de weg, uh, met de ochtendspit enzo. Dus we gaan hem meemaken. Voor de rest hebben we niks te melden. Behalve dat dit echt een mooie auto is. Of ja, ik vind die Audi Q7 gewoon super vet. Ik vind Audi gewoon super vet. En deze in de MMT-versie is hem ook super vet. We hebben rood licht, rechts komen die ik zou een voetganger die heeft mij gezien. Altijd rekening houden met de voetgangers. Geen nee mooi. Ja, en zo gaan we toch een weg zoeken door het verkeer natuurlijk. Hè. Dat is elke dag anders. Het GTA-verkeer weet je nooit wat het je vandaag weer gaat brengen. De rode auto blijft keurig staan. Zo, we zijn weer terug. En nu moet ik wel nog een paar dingen even melden. Of uh, we beginnen gewoon bij het eerste wat ik uh, wilde melden. Sowieso is dat um, om even duidelijk te maken, het moment of jullie hebben gestemd voor het gebruiken van het stuur. Dus in beeld weer terug te laten komen. Dat komt deze video wel. Maar er zijn nog een paar video's waar ik dat niet heb. Um, en die komen na deze video pas online dus jullie zullen deze video waarschijnlijk op dinsdag zien en die video's waar ik het niet heb zullen weer op donderdag en zo komen dus hou daar even rekening mee niet dat jullie en jullie gaan het gegarandeerd toch doen want ik ken inmiddels de meeste uh, kijkers wel er zal gegarandeerd weer iemand komen uh, die zegt van ja maar net had je het. Of dinsdag als je sturen. Nu weer niet meer. Wat is dit nou voor een onzin en zo? Dat gaat gegaanerd wel komen. Uh, we hebben net de Audi gepakt. Alleen wat ik dus nog wilde zeggen is dat de melding werd gecanceld voor ons. Dat betekent dat we niet nodig waren als um, uh, mobiel team bij de melding. En dat, uh, ja, dat kan wel eens gebeuren. Dus nu pakken we lekker de helikopter en we wisselen er zo een beetje af. Dus nogmaals, het stuur zullen jullie vandaag zien. Natuurlijk niet in de helikopter. Binnenkort even niet als ik weer met andere voertuigen rijd. Uh, of misschien, waarschijnlijk met andere voertuigen we even niet en dan daarna weer gewoon zoals altijd, of ja, zoals nu dus met het stuur gewoon we gaan even gebruik maken van een uh, soort van regels, in ieder geval bij de roleplay reality worden gehandhaafd ik, uh, ik, de, de regels zijn geloof ik onzin, maar goed hè. Uh, goed de, de Marche C daar heeft de regels gemaakt dus wij handhaven ze maar en dat is namelijk dat we zo moeten gaan opstijgen via de landingsbaan, opstijgbaan hoe je het wilt noemen. Uh, het is mistig en dat is soms een indicatie om niet op te stijgen, maar JOLO JOLO toch? Wij gaan gewoon opstijgen. Wim kan het gewoon, Wim is alles. Joh. Wim is motoragent, politieagent, gewoon noodhulp, verkeerspolitieagent, uh, wat is hier nog? Zulu piloot, MMT piloot, MMT arts, MMT verpleegkundige, solo uh, MMT medewerker van man is hier niet, maar dat kan hier ook vast worden, Wim is gewoon alles. We gaan dus weer naar een persoon die is uh, aangereden, poging 2, Genoeg zicht om gewoon uh, te kunnen vliegen hoor, dus uh, gaat goed. Ik zie de ambulance. Onder mij. Ik zie een parkeerplaats daar zo. Alleen zit er wel wat. Uh, er zitten er wel wat obstakels. Dus wat we gaan doen. We ga gewoon op straat landen. Joh. Moet kunnen toch? En we gaan alleen niet op het slachtoffer landen. Nee, dat is ook wel logisch dit. We gaan gewoon hier zo landen. Moet lukken met die obstakels. Hier tussenin. Makkelijk. We zijn er. Nu gaan we naar het ongeval toe. We rennen normaal komt de, heli of de politie ons ophalen en die beschermt dan ook nog even de heli. Zodat geen mensen gaan kijken van oeh wat een mooie heli en iets kapot maken. Of misschien wel um, uh, iets stelen eruit ik ga samen met mijn collega hier zo eens kijken wat er los is leven is ja dat, uh, ademhaling, saturatie iets aan lager, bloeddruk is goed, temperatuur is goed, hartslag is goed, oké okay. trauma treatment, want ja hij is aangereden dus heeft een trauma dan zal hij ook wel wonden hebben nou maar misschien moeten we even de history uh, vergeet ik altijd uh, ja, ja, ja, meerdere wonden, cruciale bloedingen. hij ja, is een beetje slaperig, allergisch voor penicilline, uh, hij probeerde een auto te stoppen, ja, die auto stopte dus niet. Ga we wat medicatie voor me krijgen, dan krijg je dus geen penicilline van me, maar ja, antibiotica dien je niet zo snel op straat toe, dus dat scheelt. En dan kun je met de ambulance mee, en dan hoef je niet met mij mee. En dan doe ik jou de groetjes, en dan mag je de groetjes thuis doen, en dan ben ik weer weg. En dan gaan wij terug naar onze standplaats op de airport. Echter krijgen we weer een melding. van iemand die is aangereden met de auto. We gaan hem eens aannemen. Nou, we gaan eens kijken waar dat is. Dat is redelijk in de buurt. Maar dat is toch wel op een plekje waar we moeilijk moeten gaan landen. Maar we kunnen niet anders. Want we zijn nu eenmaal al onderweg. Of we zijn eenmaal al oh, in de lucht en in de buurt. We kunnen niet zomaar zeggen van hey we gaan uh, eerst onze auto ophalen. Lijkt mij. Dus we gaan er even overheen vliegen. We gaan een zicht krijgen van uh, de situatie. Ik zie voor mij nog een helikopter. Ik hou er rekening mee. Dat is de Zulu. Hieronder zie ik weer een ambus staan. Bij die ambi is er persoonlijk aangereden. Ik uh, ga eens kijken of het uh, politiebureau mij kan helpen. Vast wel. Nou. Ja, dat moet wel lukken. Dan We weer alleen elektriciteitskabels. Waar we nu omheen gaan manoeuvreren. Hebben we hebben een boom voor ons. Maar daar hebben we wel ruimte. We gaan weer zo draaien. We hebben een paal rechts voor ons. Oh. En we staan op de grond. En dat is me te ver rennen. Dus ik pak de politie uit. wel. Dik. Screenshot toch. Zo. Laat aan deck, Ter goeiedag, hallo. Yes. Oh, ja, dat is een voetfractuurtje. Leven is ja redelijk goed, hartslag is goed, ademhaling ook goed, saturatie 91%, standaard ofzo, bloeddruk is perfect, temperatuur is perfect. Uh, wat hebben we een, voor een verhaal? Uh, ook alle benissuline zie ik al zo snel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, oké. Ja, is gewoon neergevallen hier en toen misschien aangereden of niet aangereden maar omdat ze op straat is omgekiept uh, zal ze misschien uh, zullen mensen denken dat ze was aangereden en even de wonden verzorgen ook hier uh, en dan doen we even wat medicatie geven saturatie was trouwens wat laag dus we moeten nog wat uh, zuurstof geven en wat medicatie voor weet ik het allemaal pijn en zo en dan mag ook u mee met de mooie ambulance daar. En dan ga ik u het beste wensen. Doei meneer en mevrouw. Ik heb een melding van een reanimatie binnen, maar die ga ik niet aannemen, want dan blijven we met de helikopter bezig. We gaan de auto weer pakken. Dus we gaan terug richting het vliegveld pakken we de auto. En dan gaan we daarna weer met de auto een melding aannemen. En zo wisselen we nog één of twee keer af. Misschien tot we de automelding pakken. En daarna nog een automelding. En dan is het goed geweest. En dan hebben we een beetje van alles wat gehad. We zien het wel. Ik zie jullie in ieder geval zo meteen op het vliegveld. Als we terug zijn bij de auto. Tot zo. Zo achterin in geparkeerd en we gaan maar gewoon naar de eerste best man die we krijgen en dat is een upper limp trauma en het regent dat is niet mooi pak lekker de auto zitten we sowieso droog met helikopters helikopter zat je ook droog maar ja. Kunnen we de ding eens netjes voor mij openmaken? Daar zit niemand, dan maak hem zelf maar weer open. En dan we, naderen we de plek waar het is gebeurd. Ja vrij geen tram van links, mooi. Maar altijd even links kijken voordat je naar rechts zit te kijken of het verkeer wel voor je stopt en van links ineens een tram tegen je aanknalt. Dat is natuurlijk niet mooi. Ja, dat is vlakbij het ziekenhuis, dat scheelt in ieder geval al. Maar ja, het grappige is. Stel nou. Jij wordt vol aangereden voor de ingang van de spoedeisende hulp kun je zeggen van ah mooi ben ik bij het ziekenhuis zij kunnen ze naar buiten komen. Maar nee, die komen niet naar buiten, die mogen niet naar buiten komen um, die zullen dus echt of met omstanders zullen dus wel naar binnen kunnen lopen bij de spoedeisende hulp, dat is een tip voor jullie uh, voor jullie allemaal ik weet het ook, mevrouw. Um, als, als je ooit eens iemand ziet aangereden worden voor de ingang van de spoedijs en hulp ofzo Kun je wel naar binnen rennen en zeggen... Oh, er is iemand aangereden, help snel. Je kunt beter gewoon 1 en 2 bellen. Want zij zeggen ook, je moet 1 en 2 bellen. Wij mogen niet naar buiten komen. Dus, je zult echt wel ons... een ambulance en politie allemaal... Voor de ingang van de speelderijze in de hulp zien staan. Omdat iemand is aangereden of iets anders is gebeurd. Ze zijn gewoon... Ja... Ze mogen gewoon niet um, iemand... Uh, naar... Ja, ze mogen gewoon niet naar buiten komen. Dat is een regel voor... Uh, even kijken wat zijn we aan het uh, meerdere bloemen ja, bla bla bla, hypotensie, hypotensie, laag bloeddruk heeft hij nu niet, 104 vind ik een mooie bloeddruk. hij is overgefietst, er is iemand over hem heen gefietst, trauma uiteraard, uh, Wonderverzorging. wat hadden we voor een saturatie, geen idee, we geven wat met zuurstof, ja, dat uh, is makkelijk met nademhalen, um, maar dus, ja, dat maakt dus niks uit of iemand is aangereden voor het, voor het ziekenhuis. Um, ja, nogmaals, ambulance moet gewoon komen dan. En dus wat je kunt sowieso niet zeggen. Ja maar, hè, dan bel je de ambulance en dan kun je hem beter even optillen en naar binnen brengen. Want dan helpen ze hem wel. Ja, nee. Uh, nee, want dadelijk heeft hij toch wel last van nek of rug. En dan zit je weer iemand te vervoeren en dat is ook niet belangrijk. Wel maar gewoon medische hulp. Um. en ja dat tenzij nou misschien, hè, weet je, stel je, je wordt aangereden en je breekt je arm en hij van, godsamme, dat deed pijn, ik heb mijn arm gebroken gek en dan kun je twee dingen doen, en zeggen van hè, zelf in, ja, trouwens, voordat ik jullie nu allemaal advies gegeven en jij vervolgens met een gebroken nek naar binnen loopt en zegt van, ja, maar ik geef die vijf wel eens me morgen. zei tegen me dat ik gewoon naar binnen kon lopen Nee, dat, dat bedoel ik dan ook wel niet. Maar je kunt me vooral wel bedenken van oké, okay, heb ik alleen een of is alleen een gebroken arm. Kun je misschien toch even samen naar binnen lopen bij de inroeperspecialise Dat scheelt je toch kosten van de ambulance. Maar nogmaals, bel maar gewoon 1 en 2. Um, wij gaan nu naar de laatste melden van vandaag. Een voertuigongeval ergens niet zo heel ver hier vandaan. Ik, ik moet zeggen, en ik, ik sta er niet, natuurlijk niet vaarbaar bij stil. Maar laatst red ik bijvoorbeeld over die hele grote brug in de buurt van een vliegveld in GTA. En toen dacht ik van, jezus, wat is dit eigenlijk toch bijzonder dat dit zo is gemaakt. Heel dat GTA. Dat was, ja, dat, ik weet niet of jullie er nog wel bij stilstaan. Want tot het eigenlijk bizar is hoe... Hoe GTA is ontwikkeld. Goeiedag, er zit niemand in deze TS. Um, ja, kijk die regendruppels en zo en gewoon op de straat en, dan maken die cool blue busjes en zo natuurlijk nog net wat meer af. Dat he, het allemaal wat realistisch is. Maar besef gewoon even hoe realistisch het uitziet allemaal. Ik vind dat echt wel eigenlijk heel bijzonder. En toen zag ik een bericht en ik weet niet of het echt is. Deze melding trouwens afgerond, dat ik jou niet aanneemt. Um, dat GTA 5 zich waarschijnlijk weer gaat afspelen in. of GTA 6. waar ik moet het even goed zeggen. GTA 6, ik las het en wat las ik het nou. Ik denk fotokanaal van het ministerie van Mods. Uh, uh, ja hier. GTA uh, 6 wil ja zal plaatsvinden in Florida, in South Florida, oftewel Vice City. Uh, en dan staat er nearby swamps en cities, small islands. Dus er zullen meerdere kleine steden omheen zijn en kleine eilandjes. Uh, er zijn drie verschillende area's. Uh, voertuigen en gebouwen zullen over de tijd veranderen. Dus ik neem aan tot... Um, stel je hebt hier in GTA 5 in ieder geval heel veel constructiewerken. Zoals daarachter bijvoorbeeld. Dat is één grote constructie... Plaats, bouwplaats wat er uiteindelijk wel dus ook echt progressie in gezien gaat worden en dan um, zouden er dus hurricanes or orkanen of tornado's will happen of could happen dus dat is wel vet zo so, we zijn weer terug daar achter staat Emirates hier staat mijn Haley. en ik ga jullie bedanken voor het kijken ik uh, was natuurlijk nog bezig over GTA 6 maar daar had ik geloof ik helemaal afgerond uh, crashte maar ja, dat zagen jullie wel Um, dus ja, ik ben benieuwd naar GT6, maar nogmaals, ik vind het gewoon heel bijzonder hoe dit allemaal is gemaakt en hoe, ja, hoe, het, hoe realistisch het uitziet is natuurlijk afhankelijk van je PC. Nu heb ik ook niet meer, niet meer de beste PC, toen nog tijd wel, maar nu ook niet meer. Um, maar ja, ik vind het toch wel heel vet uitzien. Echt jullie bedankt voor het kijken, ik zal jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video wat er gaat zijn, uh, nog geen idee. Ik heb wel een autootje erin gezet wat ik misschien eens ga gebruiken. Uh, voor die video. Maar ik heb ook nog wat video's die half af zijn. Meen ik. Dus ik moet even kijken. En maar uh, jullie zien het vanzelf wel komen. Ik zorg in ieder geval dat er iets klaar staat over een paar dagen. Tot dan. En uh, laat een blauw duimpje achter. Doei.